Bij VHB een opleiding volgt, krijgt de mogelijkheid om zes weken stage te worden. Een mooie kans voor u als bedrijf om ondersteuning te krijgen op de werkvloer en voor onze cursus een mooie gelegenheid om nog wat extra ervaring op te bouwen. Een aanrader zou ik zeggen. Ik heb ervaring in mijn land opgebouwd en hier in België heb ik per video de opleiding Loon- en personeeladministratie geboord om de uh, kennis van Belgisch gewicht te hebben onder de knie te hebben. Momentan ben ik bezig als stagiair bij Konen Nagel. Hoe zit mijn dagelijkt? Ik doe uh, Loonadministratie, Beheertijdsregistratie, dus het is een uh, enorme uh, leerrijke ervaring voor mij. Bedankt Konen Nagel voor deze unieke kans. Daarom hebben we bij Kunen en Aten gekozen voor een VHP-stagiair. We zijn onmiddellijk in te kan We schieten over de nodige kennis van sociale wetgeving en kunnen aan het slag met een maatschappelijk actief stagiair Een echte aanrader is bedrijven. het bedrijf